Applausjes! Oh Joyce! Dat is het laatste, hoi oh, Joyce! Oh, nu komt Blackjack erbij. Hey Blackjack! Oh Blackjack, je hebt wel een wortel natuurlijk. Ik snap het. Daar zit niks in Joyce. Die is helemaal leeg. Kan alleen die wortel niet zo... Ja, oh, dit is een tweepoot. Vandaar dat het er niet ging. Kom maar, Joyce! Kom bij Joyce! Kijk eens Joyce! Oh, Jos. Oh, Jos. Hé, hey, Blackjack! Oh, Blackjack, je hebt ook gewoon hooi. Ik denk dat alle... Hé, hey, roosje! hé roosje Oh, aan de bel uit je bak. Dat is niet zo tactisch. Oh, Jos. Goed zo, Jos. Oh, aan de bel! Ja, Joyce, die is ook leeg. Ik moet hem even pakken. Oh, Joyce. Die pakken willen nooit blijven staan. Het is een slecht ontwerp. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Oh, dat, daar zit genoeg in. Kom maar, Joyce. Kom maar, Joyce. Oh, Joyce. Goed zo, Joyce. Oh, Roosje, jij wil ook een wortel? Kijk eens. Hey Rooschup! Oh Rooschup! Hey Blackjack! Appaloosas! Hey!